Het wissen van je geschiedenis binnen Firefox gaat heel eenvoudig door op geschiedenis te klikken, vervolgens op recente geschiedenis wissen te klikken en daarna de opties Websitevoorkeuren, Offline Websitegegevens, Buffer en cookies in te schakelen. Navigatie en Download in zijn geschiedenis, actieve aanmeldingen en formulier zoekgeschiedenissen hoeven niet gewist te worden op het moment dat je problemen hebt, bijvoorbeeld je website. Klik nu op Nu wissen. Het wissen van je websitegegevens, cookies en andere data is nu voltooid.